Een hele goeiemorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Geen zondag, maar wel een woensdag. De woensdag na tweede kerstdag, de derde kerstdag, whatever, vierde kerstdag. Maar waar mij in ieder geval om gaat is dat ik uiteindelijk toch weer bezig ben geweest. Als ik uh, zondag al, uh, al zei dat ik inderdaad uh, wilde proberen om uh, deze week wat, uh, wat meer, of wat extra te proberen te gaan lopen. Zeg de uh, kilo's. Want ja, uh, ik wil het ook niet uh, te, te, te bond maken dat ik uh, alles maar laat liggen. Ik wil nog een beetje genieten met deze kerst. Dus uh, Ja, dan, uh, dan komen er wat... Uh, wat uh, wat kilootjes bij. En ik zeg bewust uh, kilootjes, want het is ook gewoon echt uh, anderhalf of twee kilo ben ik ertussen alweer aangekomen. Doordat je uh, niet werkt, uh, ben een paar dagen bij gewoon thuis, uh, het sporten gaat niet door, dus je kan niet naar de trainingsvelden dat je iedere keer uh, s'avonds buiten bent. Dus wat ben je dan? Je bent de hele dag thuis, of je gaat uh, dingen doen. Nou, en uiteindelijk op het moment dat je dus dingen gaat, uh, gaat doen. Ja, dan is het altijd van uh, het, het, het eten wat erbij inschiet. Ja, dan, dan maar je iets, iets anders. Uh, je gaat s'avonds, uh, als je dan een te kijkt of wat dan ook, je, ja, je pakt dan toch iets erbij om niet per definitie meteen te, om te snacken, maar gewoon bij een uh, kopje warme soker met, uh, met slag op. Uh, uh, s'avonds een boterhammetje pakken, terwijl je dat eigenlijk anders nooit deed. Of niet deed. Ik zeg niet nooit dat je niet deed. Uh, allemaal dat soort dingetjes. Uh, we hebben bewust gekozen dat we ook niet te veel aan, uh, aan chips en zo uh, halen door de week. Uh, dat hebben we nog steeds, houden we nog steeds goed vol. Uh, maar ja, ik, ik merk wel dat je wat, uh, tenminste in mijn, in mijn uh, uh, geval dat ik wat snackeriger ben momenteel. Het heeft natuurlijk ook te maken met de, met de omstandigheid waar we zitten. Corona, je mag niet zoveel meer. Ja, het werken is dan straks wel, wel gewoon aan de hand. Ja, sporten. Ja, je, mag niet, je mag niet sporten. Het is toch ook zo belangrijk om te sporten. Ik merk het aan mezelf. Ik heb nu weer drie rondjes gelopen. Ook hier heb ik me een beetje laten leiden door de omstandigheid, een beetje het gevoel tussen de oren. Zo van, het gaat niet lekker. Achteraf gezien ging het toch beter dan afgelopen zondag. Het was qua uh, uh, gemiddelde aan, uh, aan looptijd. Want ik heb ook uh, drie rondjes gedaan, dus ik uh, kon het goed meten. <tie> maar ja, op een of andere manier uh, zit het toch een, beetje, uh, toch een beetje tussen de oortjes, denk ik dan. Uh, gevoelsmatig, natuurlijk uh, uh, ook het feit dat, ja, dat je uiteindelijk uh, hebt gewogen en dat je toch wel wat bent aangekomen. Uh, maak ik voor mezelf een punt van. Een beetje. Uiteindelijk, ik, ik heb het er nou over, dus ja, dat is teken dat ik er wel, uh, dat ik er wel uh, een beetje mee, uh, mee zit. Maar ik ga er geen heel groot punt van maken. Ik ga, niet, ik ga meteen in de dip zitten. Zo van... Dat ik dan, uh, na, na oud en nieuw dan, uh, zijn er weinig feesten meer. Dan ga je natuurlijk ook weer richting de uh, richting zomer. Dan, ja, ik denk dat ik me dan beter kan houden aan de, aan de richtlijnen. Zeg maar het uh, minder snoepen. Uh, nou, gewoon het sporten. Ik hopen dat we na 3 januari uh, de gezegd mag zijn dat... Uh, een, uh, fitnesszaal of iets wel essentieel is. Uh, niet alleen maar de snoeperijen, dus een jamin die open is of uh, weet ik wat. Alles wat, je, wat, je, wat ongezond is dan mag open, dat zou een essentieel zijn. Terwijl uh, fitness, sporten, buiten, voetballen enzovoort dat is niet essentieel. Dat is ook een van de dragers van, van, van je leven, dat je toch een beetje uh, fit bent. Dat je gezond kan zijn, dat je gewoon uh, met je lichaam bezig bent. Dat gaan ze sluiten, dat noemen ze dan niet essentieel. Wat de hel? Maar goed, uh, in deze wordt natuurlijk ook vaker uh, weergelegd uh, op bijvoorbeeld LinkedIn, dat het laatste stukje, uh, dat is inderdaad een, een, een of andere ondernemer uit Os, die heeft zich daar uh, sterk voor gemaakt dat het nu ook in de, in de Kamer is, dus dat het ook in de Kamer uh, besproken wordt. Uh, ja, nou goed, kijk, weet je, dat is dan wel een punt. En uh, uh, ook daar heb ik dan ook weer gezegd: van ja uh, goed, weet je, uh, laat het dan ook zo zijn dat het dan niet alleen maar met een uh, 2G-beleid uh, wordt. Maar laat ook mensen die uh, niet, gevac uh, niet gevaccineerd zijn, ook gewoon, uh, ook gewoon sporten. En gewoon samen sporten. Laat zien, laat zien dat het wel degelijk samen kan. Ik bedoel, iemand die gezond is. Of tenminste, laat ik het zo zeggen, iemand die met zijn, met zijn lichaam bezig is, die daar uh, uh, mee bezig is op het moment dat hij zich niet lekker voelt, gaat hij toch niet sporten. Of hij gaat het voor zichzelf wat doen, buiten, hardlopen of iets dergelijks. Of hij gaat gewoon niet. Naar mijn mening. Natuurlijk zullen er van die onverlaten zijn die het wel doen. Die denken van ik heb maar een uh, snotkop. Ik voel me niet helemaal lekker, maar ik ga lekker toch. Nou, in deze moet je dat dan gewoon even niet doen. Maar goed. Uh... Dat dus, um, ja, we zijn weer thuis, dus het is weer een kort praatje. Oké, okay, uh, nogmaals, het is geen uh, zondagpraat, het is een uh, woensdagpraatje geworden. Um, maar ik vond het gewoon leuk om dit toch even, uh, even te doen, toch even, even net het lopen, even dat stukje weer pakken. Even jullie toespreken, aanspreken, iets doen, dus uh, ja, vind ik leuk. Ik zal nogmaals zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan uh, zien we je zondag weer terug. Zondag gaan we weer lekker in het bos. Of een eentje doen. Dus uh, helemaal top. Ik zeg de groeten. Ciao. Zo, lieve mensen. Een hele goede morgen. 31 december 2021. Het laatste loopje dit jaar. Weliswaar niet op de zondag, uh, want ja, dat is over twee dagen natuurlijk. Dus die gaan we ook gewoon doen, maar uh, ja, ik wil vandaag ook gewoon even nog een lekker loopje doen. Het was super weer. Vandaag uh, vier rondjes, van de week uh, deed ik er drie. Toen dus zei al uh, dat het niet zo goed, uh, lekker ging, was niet, uh, was niet heel best, tenminste uh, gevoelsmatig. Uiteindelijk, qua tijd ging het, ging het op zich nog wel, wel best goed. Alleen... Uh, ja, uh, nou uh, kon ik hem volhouden. En uh, waar het hem dan mee te maken heeft, ik weet het niet. Uh, misschien wel met, met een bepaald ritme. Ben, uh, ik ben gisteren dat ik de trilogie van Man in Black, 3, uh, of Man in Black 1, 2 en 3 gekeken. Ik ging pas twee uur naar bed. En vanmorgen om negen uh, om uur uh, ben ik opgestaan, dat is uh, ja, zeg zeven maar uurtjes slapen ongeveer. En dat is een beetje wel mijn ritme die ik uh, normaal gesproken ook heb, als ik uh, moet werken. Zes, zeven uur slapen en dan uh, ben ik weer op, dan ben ik wakker. Dan ga ik weer beginnen. En misschien dat dat een beetje mijn, uh, mijn lichamelijke routine is. Waardoor ik dit, uh, dat hardlopen dan ook beter uh, kan doen. Ik, ik weet het niet, het zou zomaar kunnen, ik, uh, ik, ik, ik heb daar een, uh, een gedachte bij, ik vind het wel, uh, vind het wel vreemd. Van, ik, uh, uh, toen ik dus ging lopen had ik uh, behoorlijk goed uitgeslapen, uh, misschien had uh, ik dan wel te lang geslapen, uh, dat gaan we nog gezien. Een ander tijdstip, nou, op zich valt het ook best wel mee, uh, zo heel erg, uh, het is maar een half uurtje, dus daar kan het eigenlijk niet aan liggen, naar mijn idee. Maar goed, uiteindelijk ja, nogmaals vier rondjes kunnen lopen. En uh, nog oefeningen gedaan natuurlijk erachteraan. Uh, ja, gewoon even lekker bezig in het uh, oude jaar. Bogen jaar, mag ik wel zeggen. Natuurlijk, uh, iedereen heeft wat, wat, wat ups en downs. Wat, uh, rond, uh, rond de zomerperiode een behoorlijke up. Daar ook uh, een beetje laten zien. En uh, ja, nou door, die, uh, door dat hele corona gebeuren, is nog even afwachten. 3 januari krijgen we nu uh, komt er een, een, een, een vernieuwing voor de mogelijke maatregelen die ze gaan of verruimen of anders gaan doen. Of... Ik hoop in ieder geval dat, ze, dat we weer mogen gaan sporten, want uh, dit is niks voor, uh, voor heel Nederland niet. Dit is, uh, nou ik wil niet nie zeggen totale waanzin. Maar het is, uh, ja, het is gewoon raar, je, als je, je wil sporten dan mag je niet sporten, want uh, ja, alles zit dicht. En, en, maar je kan wel uh, naar, naar de slijterijen en naar de snoepwinkels en naar andere winkels om daar alle vettigheid te halen met uh, alle gevolgen van die. Ik vind het best vreemd, daar is, niet, daar is gewoon echt niet over nagedacht. En dan gewoon een roep van jongens we moeten gezond blijven, nou, what the fuck. Dus, uh, dat gaat niet goed. Nou goed, wat het, uh, wat het vandaag gaat worden, ik weet het niet. We zijn, uh, we zijn thuis. Uh, de rest van uh, de, de, de, de kinderen zijn thuis tot, uh, tot iets in, in de avond. Dan gaan ze naar hun uh, vrienden toe. Ja, die wonen natuurlijk ook al, die gaan nog niet meer bij, bij papa en mama blijven zitten. En uh, ja, wat wij gaan doen, uh, weten we nog niet. Even afwachten. Dus. Uh, dus even afwachten wat we uiteindelijk gaan doen. Maar goed, in ieder geval, uh, ik wens voor, uh, voor nu in ieder geval in iedereen een uh, goed en gezond 2022 en uh, ja, dat we allemaal uh, wel mogen gaan, uh, weer mogen gaan sporten en uh, niet van die rare dingen hebben dat uh, juist waar je gezond mee kan blijven dat, dat, uh, dat je dat juist niet mag doen. Dus, uh, nou, ik, uh, ik hoop dat we dit, uh, dat we dit dan kunnen gaan, uh, gaan doorzetten en dat we dan lekker gezond 2022 kunnen gaan doorzetten. Uh, zoals ik al zei, natuurlijk hebben we deze dagen ook een beetje meer uh, gesnoept. Dus ja, ik was inderdaad weer wat aangekomen. Maar goed, alles aan de kant schuiven. Dus uh, ik probeer het in ieder geval nou wel binnen de perken te houden. Dat, we, dat ik het niet, uh, niet weer te hoog laat worden. Maar dat ik dadelijk in het, uh, als het wat langer licht wordt, kan ik weer uh, wat meer gaan doen. Dan hoop ik dat het sport wel weer uitgebreid uh, wordt. Dus dan zijn we weer vaker op het veld. Ook dat heeft er allemaal mee te maken. Ook dat is allemaal in het voordeel van het weer afvallen. Zo simpel is het gewoon. Dus, in deze zeg ik nogmaals: een fijne 2022! Gezond, sportief. En dan zou ik in ieder geval zeggen: blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan uh, zie ik jullie in 2022, 2, -2 januari, want het is weer zondagmorgen en dan heb ik mijn zondagmorgen praatje weer. Dus dat gaan we gewoon doen. Dus voor nu zeg ik, het uh, houd veilig, hou ze al tien in de hand. En dan zie ik jullie in 2022 weer. Ik zeg, ciao.